Welkom sterke broeders bij een nieuwe vlog. We zijn vandaag in Erezee, België. Ik ben met mijn vrienden een weekendje weg en er wordt natuurlijk een lekker biertje gedronken. Maar naast dat moet er natuurlijk ook gewoon gesport, gewoon getraind worden dit weekend. Dus ik heb geen kettlebells bij me, ik heb geen dumbbells bij me. Maar ik kan wel in de wijde natuur kijken of ik wat pull-ups, wat push-ups, et cetera kan gaan doen. Dus ik ga een spot zoeken, ik neem jullie mee. En dan gaan we eens kijken of we hier ergens in de buurt kunnen gaan trainen. Maar ik laat jullie gelijk een deel van het huis zien. Een kleine house tour op de Raymondstijl. Komt ie! Ik ben een kleine 10 minuten aan het lopen en ik heb hier wel een soort van ingang in het bos gevonden. Um, eigenlijk wil ik kijken of hier wat pull-up stangen zijn of er wat bomen omgevallen zijn misschien waar ik wat pull-ups aan kan doen. Alleen, er staan hier wel wat Franse woorden en ik heb nooit Frans gehad dus ik heb eigenlijk geen flauw idee wat het betekent. Dus um, ja, meestal rode kruisen en zo. Meestal niet heel slim om daar naartoe te gaan. Dus ik ga weer een klein stukje doorlopen en dan kijken of ik een volgende spot kan vinden. Ik heb hier toch al iets interessants gevonden eigenlijk. Hier zijn wat bossen, bossen, bossen, bossen. En dit. Het ziet er wel uitdagend uit. Het is nog een soort van looppad. Misschien is een paar keer een auto ingereden. Dus het lijkt me slimmer even hierin te gaan. En misschien kunnen we daar de juiste trainingspot vinden. We lopen nu al een tijdje rond in het bos en het valt eigenlijk niet mee om een tak te vinden die eigenlijk een beetje horizontaal hangt waar ik een paar pull-ups aan kan doen. Dus wat we natuurlijk in pull-ups kunnen gaan doen is natuurlijk inverted rows Dus met je voet op de grond, lichaam een beetje 45 graden omhoog gekanteld en vanaf daar pull-ups gaan doen. Ook al genoemd Australian pull-ups, inverted rose. Um, nu heb ik daar ook nog niet echt een tak voor gevonden, maar daar weet ik misschien wel wat op. Zo zie je dat je met de basisoefeningen pull-up, push-ups, uh, lunges, uh, squats, zulke soort oefeningen, gewoon de basis eigenlijk heel ver kunt komen. De oefeningen die ik net ervoor gedaan zoals bijvoorbeeld de push-ups en de verhoogde push-ups, daar kan je natuurlijk ook nog duizenden variaties op doen. Uh, handen smal, handen wijd, iets hoger, borst iets hoger en noem maar op. En dat kun je natuurlijk ook met lunges doen. Desnoods pak ik nog een boomstronk, leg ik die in mijn nek en ga ik lunges doen, bijvoorbeeld over een weg heen, je kunt zoveel variëren, dus ook als je op vakantie bent kan er altijd wel even een workoutje tussendoor in ieder geval bedankt en ik zie jullie bij de volgende vlog mazzol